Voor Susanne het wist, was alles gekocht en een veel groter succes dan ze ooit had kunnen dromen. De oma van Isabella zag dat Suzanne ook talent had voor werken in een winkel en ze had in een keer een heel goed idee over de winkel. En zo werd de winkel van Suzanne. Ze wilde de winkel gaan veranderen zodat er een reputatie op kwam. En toen kreeg ze een idee. Ze wilde iets doen met de winkel waar veel mensen om wensten. Maar wat zou het zijn? Dit is het nieuwe plekje van Suzanne dan. Het is totaal anders wat ze eerst gewend was. Maar ze denkt dat ze hier haar weg wel kan gaan vinden. Ook de planning voor de verbouwing gaat de goede kant op. Dus ze is op de goede weg. En ondanks dat ze geen familie meer heeft, heeft ze dat ook niet nodig. Ze heeft haar beste vriendin nog. En een poort die openstaat met onmenselijk veel mogelijkheden. Vanaf nu gaat ze pas leven.